Ik zou zeggen, ja, wees jezelf, maak plezier en ga niet zeggen, jij naar je werk toe, toe, dan uh, wordt het niks. Blijf gewoon je eigen in. Recht door zee, dus uh, je mag hier ook gewoon zeggen als het niet klopt. Ik probeer altijd wel iemand welkom uh, te heten. Maar vraag, vraag, uh, vraag gewoon, uh, er, is, er is zoveel ervaring in het bedrijf. En, uh, zie je werk niet als werk, maar als een hobby. Een beetje stevig in je schoenen staan, denk ik. Je moet gewoon jezelf zijn en uh, ja, doen wat goed voelt. Dat is belangrijk, weet je, en dat je plezier houdt uit je werk en dat iedereen respect heeft voor elkaar, veilige manier kan werken. En dat komt, komt vanzelf wel, als je gewoon rustig aan begint en uh, ja, dag voor dag. Ja.